Susanne en Thomas zijn gaan proberen om een nieuw kindje te krijgen. Helaas ja. raakte Susanne maar niet zwanger. Hoeveel keren ze het ook probeerden, Susannes lijf werkte niet mee. Susanna was bang en verdrietig omdat ze denkt dat Thomas wel gelijk kan hebben. Dan is haar lichaam dus wel beschadigd geraakt door de bevalling van Ruben. En misschien is het beter, want Ruben was al zo oud en dan zou de leeftijdsverschil iets te groot zijn en misschien ook nog eens voor problemen kunnen zorgen. Ja, I can draw my flues, yes, pass upon a flu.